Ik ben Nadia, ik ben nu vier jaar op de afdeling buikchirurgie en ik heb me twee jaar geleden gespecialiseerd in oncologie Maar ik ga nu een nieuwe uitdaging aan. Wat ik zo leuk vind aan mijn baan is dat er een afgesprek is tussen de chirurgische zorg en de oncologische zorg. En bij de chirurgische zorg moet je denken aan stoma's, wonden, acute situaties en bij de oncologische zorg richt je natuurlijk vooral op de psychosociale zorg. En dat is natuurlijk bij deze mensen heel erg belangrijk. Binnen het Hagenziekenhuis heb ik de mogelijkheid gekregen om op verschillende afdelingen kijkje te nemen en ik heb besloten om naar het kinderspecialisme te gaan. Wil jij uitmaken van een ziek vrolijk en gedreven team? Neem binnenkort dan mijn plaats over en neem plek op deze stoel.